Ik ben Karen van Riel. En ik heb samen met Martine Teeseling, die ook het programma volgt. Het bedrijf dat heet Outdo. En wij helpen ondernemers in de techniek en in de ICT... om meer te verdienen bij hun bestaande klanten. Dus niet nieuw, eerst bestaand. Maar voordat we met BEET begonnen hadden we eigenlijk... geen idee hoe dat je nou het beste je dienst aan de man kan brengen. Dus wij zijn met het programma begonnen toen we ook nog helemaal aan de start stonden van ons bedrijf. En we hadden dus geen klanten. En we zijn uh, vanuit de technieken die we bij BETE hebben geleerd, de strategiegesprekken, zijn we gewoon gelijk begonnen met klanten binnenhalen voor gewoon een hele goede prijs. En daar hebben we ook hele goede reacties op gehad, ook op de gesprekken zelf. Dus voor ons is het echt ja, de, de, de olie uh, van het bedrijf. Ja. Nou, mensen zijn heel geïntrigeerd door het soort vragen wat je stelt. En wat een groot voordeel daarvan is, is dat je gelijk je, uh, je expertise laat zien door de vragen die je stelt. Mensen lezen daar ook van alles in wat ze zelf heel graag zouden willen. En uh, bij beet leer je ook hoe je, dat je, hoe dat je veel gehoorde bezwaren kan weerleggen. En je wordt daar natuurlijk ook steeds beter in. En ik heb nu zelfs dat als, je, als mensen uh, nee, nu niet hebben gezegd, en ik ga daarna weer met ze in gesprek om bezwaren te weerleggen, dat ze dan echt zeggen, wauw, die vragen die jij stelt, wat zijn die goed en leer je dat dan ook? En inderdaad, deel daarvan, want we zijn ook gecertificeerd ondertussen, zit ook in ons eigen aanbod. Dus daardoor wordt het heel aantrekkelijk voor hen. Ja. We hadden, uh, wij zijn begin 2015, dus vorig jaar, uh, fulltime in het bedrijf gestapt. Daarvoor hadden we ander werk, andere projecten. Uh, en tijdens dat jaar, uh, voor het eerste jaar, hadden we een doelstelling voor 60.000 euro. Uh, waar we dus begonnen met nul klanten. En dat hebben we gehaald. Dus uh, dat komt door, mede zeker door die verkoopvaardigheden. Ja, dat kan ik zeker. Als je twijfelt of je wel of niet beter gaat doen, nou ja, dan zou ik zeggen stop daar onmiddellijk mee en doe het gewoon. Want hoe langer je wacht, hoe, hoe meer kans je gewoon laat lopen. Omdat iemand bijvoorbeeld zegt ja, ik wil het wel, maar, is het, maar ik wil eerst nog even dat doen. Hoe vaak heb je dat al gehoord? Ja, honderdduizend keer, maar nu weet je wat je dan gaat zeggen, wat je dan gaat vragen. En dus je haalt klanten binnen die, je anders gewoon, die anders gewoon door je vingers glippen, waar je dan bijvoorbeeld twee jaar op moet wachten. Uh, je gaat je expertise laten zien door de manier waarop jij vragen stelt. En we leven wel ondertussen in een maatschappij waar het vrij belangrijk is om te laten zien dat jij de expert bent op jouw vakgebied. Dus het heeft ook die wervende waarde. En je kan gelijk vanaf het eerste gesprek al waarde toevoegen. Dus je bent nooit meer aan het pushen, je bent altijd aan het geven. Dat is een wereld van verschil, ook voor je eigen ervaring. Dus doe het.